Man bij het hond, het had in de krant kunnen staan. Dit filmpje gaat niet alleen over mannen en honden, maar eigenlijk over het actief, het medium en het passief. Dat drie manieren zijn waarop je een Grieks werkwoord kunt gebruiken. We gaan eerst even naar het actief kijken. De zin man bij het hond is actief. Het is heel duidelijk wie de dader is. Dat is namelijk de man. En het slachtoffer is de hond. In het Grieks kun je dit ook zeggen. Je krijgt dan. Aner cuna dacnej. Aner nominativus, dacnej. Pijt. De hond accusativus. De uitgang i geeft aan dat deze zin actief is. In een actieve zin is het onderwerp, dus in dit geval de nominativus, altijd de dader. In het Grieks heb je ook een passief, in het Nederlands ook. Daarom gaan we daar nu eerst naar kijken. Je kunt hetzelfde feit ook met een passieve zin weergeven. Hetzelfde feit houdt in dat je dezelfde dader hebt en dezelfde slachtoffer. Hetzelfde slachtoffer. Je krijgt dan deze zin. hond wordt gebeten door man. In het Nederlands gebruik je het hulpwerkwoord wordt... Om aan te geven dat de zin passief is. In het Grieks kun je dit ook zeggen. Dan zeg je. Kuon hypo andros daknetai. In een passieve zin is het slachtoffer van de handeling altijd het onderwerp, dus de nominativus. Dus Kuon is hier nominativus. Hij wordt gebeten, daknetai, door een man, hypo andros. In het passief, bij het Grieks, komt er altijd, als een dader wordt genoemd, het woordje hypo plus een genitief erbij. Daaraan kun je deze vorm van het werkwoord, de passieve vorm, gemakkelijk herkennen. In het Nederlands en het Grieks heb je dus actief en passief. Maar in het Grieks heb je ook nog het medium. En daar gaan we nu even goed naar kijken. Je hebt twee soorten medium, hier vertegenwoordigd door het blauwe wolkje en het bovenste kleine hoekje. De eerste soort medium is van werkwoorden die ook in het actief en in het passief gebruikt kunnen worden, zoals bijvoorbeeld dakno. De tweede soort komt alleen in het medium voor, en daar gaan we zo meteen naar kijken. Maar eerst naar de woorden die ook in actief of passief kunnen voorkomen. Deze zin, Qoan, daknetai, lijkt wel heel erg op de zin die we net zagen. Maar er is iets vreemds aan de hand. Als we deze zin gaan vertalen als een medium, toevallig is de vorm. Dak nutai. Dezelfde als van passivum. Dak nutai. Maar als we deze gaan vertalen als medium, dan hebben we een probleem. Want in de vorige twee zinnen zagen we telkens dat de dader en het slachtoffer van het bijten iemand anders waren. Maar in deze zin is het dezelfde. Wat hier gebeurt is dat de hond bijt, is de dader, en de hond wordt gebeten, is het slachtoffer. Als het ware is deze vorm een mengelmoesje van actief en passief, waardoor dader en slachtoffer samenvallen. De hond bijt in zijn eigen staart. Wil je dit nu letterlijk vertalen, dan maak je ervan een hond bijt zichzelf. Dit vertalen met zichzelf of mezelf of jezelf komt in het Nederlands overeen met de wederkerende werkwoorden. In dit geval kun je nog spreken van een echte dader en een echt slachtoffer. Bij het groepje mediumwerkwoorden waar we nu naartoe gaan is dat absoluut niet het geval. En er is het volgende aan de hand. We kijken even naar een paar werkwoorden. Namelijk, deze. Dit zijn enkele veel voorkomende werkwoorden die alleen maar in het medium voorkomen en daardoor met een mooie Latijnse naam heten medium tantum. Slechts medium. Ze komen slechts in het medium voor. Bijvoorbeeld, QON-R Hond gaat. En een hond wil. Kuon Een hond wordt. Het werkwoord erg zit zodanig aan in elkaar dat je er niet echt een dader en een slachtoffer bij kunt vinden. Wie is het slachtoffer van aan? Wie heeft er iets gedaan als er iets wordt? Wie is er het slachtoffer van als een hond gaat slapen? Dat kun je in deze gevallen helemaal niet uitmaken. Hoe weet je nou of een werkwoord medium tantum is? Je kunt dat zien in de woordenlijst. In de woordenlijst staan deze vormen niet genoemd met een actieve uitgang, zoals bijvoorbeeld dakno. Want ze hebben helemaal geen actieve uitgangen. Ze hebben alleen maar medium uitgangen. Je zult bijvoorbeeld in de woordenlijst ergomaai zien wat de eerste persoon enkelvoud is. Van ergetaai.